Hey. Oh, kipjes bij elkaar. Ik kip! Hé, hey. de minikipjes van Nicky. Allemaal bij elkaar. Mascha, Mascha. Hé, hey, Mascha. Een schoongemaakte wortel. Kijk eens. Hé, hey. Oh, Mascha! Sintje, kom eens! Oh. Kijk eens! Het begint een beetje donker te worden. Gezellige kippen! Hey!